Het is eindelijk zover. In deze video ga ik je uitleggen hoe je moet knippen en plakken met Adobe Premiere Pro. Mijn naam is Rick Ottenhoff. Ik heb inmiddels 8 jaar ervaring met editen en filmen. En in deze video ga ik je nu uitleggen hoe je moet knippen. Mocht je nou mijn eerste, eerdere video's nog niet hebben gezien, klik dan echt even hierboven op het i'tje. Want dat is echt de basis neer voor het knippen en plakken. Dus die technieken die ik je daar heb uitgelegd of de workspace die je nu ziet, is allemaal heel erg van belang. Het eerste wat we erbij gaan pakken is natuurlijk Adobe Premiere Pro en de mapjes. Dit zijn alle videos die ik nog wil gaan opnemen, maar inmiddels zitten we in het tweede kwartaal. En bij mij zie je hier, hoe deel je je workspace in, in Dat de Premiere Pro. Deze heb ik in bepaalde goede indelingen heb ik dit gemaakt. En deze kunnen we heel gemakkelijk ingedrukt houden en slepen. Hier zitten al mijn videobeelden in. Mocht je deze video echt nog niet hebben gezien, weer hierboven op hier. Ik ga heel veel doorverwijzen naar oudere video's. Omdat het dit heel belangrijk is als je wilt begrijpen wat er gebeurt. Nou, zoals je ziet staat deze er nu in. Dit is eigenlijk voor nu het enige wat ik even gaan gebruiken en we gaan hierin gaan we eerst even een goede indeling maken je kan hier rechtsonder kan je een nieuw mapje aanmaken dat is dus een bin en dit wordt dan beelden hoe deel je je workspace in oh, Adobe Premiere Pro in slepen we erin deze verander ik even naar video's en hier zijn al mijn beelden in Je heb ik een bin aangemaakt dat is niet nodig dus heb ik hier mijn beelden staan dit is alleen even essentieel voor het knippen en plakken. Als we verder beelden gaan toevoegen, doen we in een later stadia. We gaan nu echt eerst zorgen dat je hele ruwe bestand met alle us, s en, en nu die erin staan, die gaan we nu wegknippen. Dus we openen beelden en video's en we gaan nu een sequence aanmaken. Een sequence is eigenlijk van hoe groot het formaat is. Voor nu kun je dit op een hele makkelijke manier doen. Maar als jij later bijvoorbeeld Instagram of TikTok video's gaat maken. Dan moet dat op een andere manier. Maar voor nu is het een webcam. En we slepen dat hier naar dit gekke icoontje met een papier dingetje. En dan sleep je hem erin. Nu zie je dat deze ook is aangemaakt. Nu gaan we inbeelden, Gaan we een nieuw mapje aanmaken. Het heet Sequence. Die slepen we daarin. En deze noem ik even een goede naam van het bestand, hoe ik hem wil gaan noemen. Dit is een YouTube video voor mij. Deel je, je workspace in. Nu weet ik dat het een YouTube video moet zijn en hoe je je workspace zou moeten indelen. Nu zie je dit voor mij zo hier al staan. En ik moet hem even nog synchroniseren. Waarschijnlijk hoef jij dit niet, want je hebt niet twee soorten verschillende beelden, dus dat doe ik even snel. Bij mij is het nu gesynchroniseerd. Ik doe even de standaard dingetje die ik normaal altijd even moet, moet doen. En nu zie je deze beelden staan. Waarschijnlijk gebruik ik maar één beeld, maar even voor het knip en plakken maakt het in principe niet heel erg veel uit. Hoe je, hoeveel beelden hier momenteel op staan. Voor mij is het even makkelijk dat ik deze beelden even bij pak, omdat dit het meest recent is uh, voor mij. En nu zie je hier een heel stuk aan audio staan. Als dit allemaal voor jou net te snel ging. Het enige wat ik net heb gedaan is het natuurlijk in de sequence geplakt en we komen hier terecht. Dan gaan we nu knippen en plakken. We hebben onze beelden staan netjes ingedeeld, dus dat zit allemaal goed. We hebben de naam netjes aangepast. Dit wil ik liever even een kleiner hebben. Dan kunnen we even gaan inzoomen. En met inzoomen en uitzoomen kan je op twee verschillende manieren doen. Maar de makkelijkste manier is eigenlijk door hier. Kun je gaan scrollen als je hier met je muis instaat. Je ziet. Kan ik heel erg gaan scrollen nu zo. Maar het makkelijkste is om even gewoon te gaan slepen. En waarom wil je dit wat kleiner hebben staan? Just omdat je deze audio balken wilt zien. Waarom? Je ziet de leegtes. Je ziet wanneer een zin begint of iemand wanneer je opnieuw begint met praten. Dus dat is heel erg handig. Nu staat het op deze manier erin. En in theorie zou je hier een tool moeten hebben staan, de Razor tool. En zou je al deze lichts bijvoorbeeld al gaan, kunnen gaan wegknippen of... Nou, jij weet natuurlijk hoe je beeld in elkaar zit. Misschien heb je heel veel achtergrondgeluid en zie je dit niet zo goed. Ik zit nu in een omgeving waar je dat allemaal niet zo heel erg hoort, dus dat maakt dan niet zoveel uit. Ga even naar de select toe. en ik heb mijn sneltoetsen heb ik aangepast. Ik ga je nu even laten zien hoe je dat doet. In de sneltoetsen zijn eigenlijk drie sneltoetsen. Het knippen, zoals je ziet wordt geknipt, het verwijderen en het niet linken van je beelden. Het is handig, het kan handig zijn. Dan gaan we even naar Edit en dan staat er Keyboard Shortcuts en je ziet hier een hele grote regenboog staan en wat ik wil dat je doet, ik zou nu voor dit, mijn geval even de shift toets, uh, of in ieder geval de z toets zou ik wel even weg. Maar je wilt dit op deze manier even overnemen, waarom? Omdat je dan in één houding kan zitten knippen en plakken en dit. Het gaat mijn idee het snelst. Dit kan je doen zoals je wilt. Wij willen op de Z-toets een Add Edit toets doen. Dus gaan we hier zoeken naar Add Edit. en zie je dat de Ctrl K nu voor het knippen is. Deze willen we niet, dit is wat we doen. We klikken hem aan en nu is de Z-toets voor Add Edit. Ditzelfde doe je met Clear en met Link voor de X en de c toets Mocht je andere toetsen staan, kan je het even makkelijk weer verwijderen door op de toets te klikken en dan staat daar add edit en hou je hem weer weg. Maar dat willen wij nu niet. Oké, okay. dan klik je daarna op oké okay. en nu zijn je sneltoetsen als het goed is. Hetzelfde als bij mij. Nu kunnen we gaan knippen. Zoals je ziet sleep ik hier met een blauwe lijntje heen en weer. Het fijne hiervan is, is dat je heel makkelijk op deze manier kan ik kijken van, oké, okay, daar moet ik me... Zie je, hier kun je niet klikken, maakt dat me niet uit. Het gebeurt allemaal hierboven. Dus dan kun je heel specifiek dingetjes weghalen. Nou, we beginnen met luisteren. Luisteren begin je met in de, op de spatiebalk te klikken. De meest gave indeling die je maar kan bedenken voor je Adobe Premiere Pro. Nou, dat is een stuk wat ik wil hebben. Daarna heb ik één grote leegte, dat weet ik toevallig. Als je maar één videobeeld staan, hebt staan, hoef je niet eerst je beeld te selecteren. Selecteren doe je het met de V-toets. Je ziet, als ik nu op de V-toets klik, wordt de Select Tool. Ik zou dit ook alvast uit je hoofd leren. En waarom? Hoe meer sneltoetsen je hebt, hoe sneller het uiteindelijk gaat. En je kan dit beter vanaf het begin in één keer goed doen. Dat het een beetje lastig is van, oh ja, waar moet ik ook weer op klikken? En dan uiteindelijk staan alle beelden goed en dan ga je er zo snel doorheen. Dat scheelt je heel veel tijd. Dan gaan wij, doe ik op de Z en dan wordt er geknipt. Mijn naam is Rick Otter. Ja, er gebeurt hier eigenlijk niks. Selecteer ik weer beeld, hoeft voor jou niet. Je kan ook gewoon zo klikken als je één beeld hebt staan. Ik heb er twee. Dan ga ik hem verwijderen met mijn X. En dan heb je nu dit stuk weggeknipt. Nu wil je dat hij mooi aansluit. Dit kan op twee manieren. De manier hoe het lang duurt is op de A toetsen klikken. Dan wordt deze geselecteerd. En dan kun je alles wat daar aan de rechterkant is, slepen je eraan. Dit gaat relatief snel. Zoals je wel zag. Maar wat de snelste is, gaat weer de select tool. Klik op de leegte er binnen en klik op de X. Om hem weg te halen. Dat gaat sneller. Ik heb hiervoor eigenlijk ook nog een leegte staan, dus dat moet ook nog geknipt worden. Zoals je ziet Z om te knippen. X om het te verwijderen. Klik weer op de leegte. En je en het is weer weg. Je zag dat het bij mij al heel snel ging. Het was tik, tik, tik. En dat gaat bij jou uiteindelijk ook zo zijn. De meest gave indeling die je maar kan bedenken. Voor je Adobe Premiere Pro. Mijn naam is Rick. Ik heb hier eigenlijk altijd nog een intro in. Dus ik. Dit kan bij jou ook een ander iets zijn. Misschien heb je ook een intro. Misschien niet. Dan ga je gewoon verder. Intro. Kan ik op de. Ik wil op specifiek in dit mapje wil ik wat hebben. Klik op de rechtermuisknop op mijn mapje en doe je import. Pak mijn beeld er even bij. En nu staat hij erin. Even kijken of dit mijn goede intro is. Ja, dit is mijn goede intro. En deze kan ik op een hele makkelijke manier kan ik deze ook toevoegen voor bij mijn knip en plakken. Ik maak een kleine leegte. Ik heb deze in mijn source staan. En dan klik je op de komma op je toetsenbord. En zoals je ziet, zit hij er gelijk in. Haal de leegte weer weg met X. <middels> mijn naam is Rick Ottenhoff. Nou, mijn intro zit, uh, zit erin. En nu gaan we gewoon weer verder. Ik heb inmiddels achter ervaring met editen en videobewerken. En ik ben inmiddels. <laughs> super beroemd. Ik ga hier nog een stukje in toevoegen. Hier komt nog een andere video over. Maar we gaan voor nu, gaan we eerst zorgen dat het drill goed staat. De basis moet goed staan. Nee jongens, dankjewel voor de 100 plus abonnees. Verder ik heel erg. Inderdaad, dat ik heel erg. Ik zie hier weer een leegte staan. Weer op de z-toets. Ik ga hier naar boven. Ik weet dat ik hier verder ga praten. Weer de z-toets. De x. Leegte klikken. En we weer klaar. Verder ik heel erg. We gaan beginnen in Adobe. Dit hele proces voer je uit. Tot helemaal aan het eind. Dit zal ik nu even versneld doen. Dit ga ik niet versneld doen. Nu heb je eigenlijk je video geknipt. Ik heb even een klein stukje gedaan, maar dit doe je eerst het volledige proces. De volgende stap die je gaat doen, is je gaat er effectjes in plakken. En welke effectjes zijn dat? Het zijn audio transitions en video transitions. Hoe we pop-ups aan gaan toevoegen komt wel in de volgende video. Maar dit lijkt me ook wel even handig om eerst te hebben. We openen video transitions door op een peltje te klikken. En met audio hetzelfde verhaal. Crossfade openen we. En bij mij doe ik vaak dissolve. Even erbij. Zou je andere soorten overgangen willen? Zijn er zijn hier meerdere. Deze gebruik ik niet heel vaak. Behalve in specifieke gevallen. Maar vaak doe ik alles van dissolve. Ik wil er eerst een mooie... Van zwart naar het beeld gaat. Dan kan ik in dit geval bijvoorbeeld een dip to black aan toevoegen. Deze wil ik toevallig aan deze kant. En die voeg ik dan hier aan, in het midden aan toe. Hetzelfde geldt zo even met audio. Dat er van eigenlijk niks naar hoog gaat. Dus een constante stijging. En die voeg ik hier aan toe. Dus zie je, het beeld is zwart, het is een schave indeling die je maar kan bedenken voor je Adobe Premiere Pro. Nu zie je, dan klinkt het voelt al een heel stuk natuurlijker en dan gaat het van uh, je beeld naar zwart. Je hebt ook nog een andere, dat is een film, All, voor je Adobe Premiere Pro. Nu schiet hij heel mooi over naar beeld. Het nadeel wat ik bij mij dan in dit geval vind, is dat je mij hier zit wegkijken. Pro. En ik heb het gevoel, als je dat in het zwart doet, pro. Zie je dat niet? Nou, nu wil ik dat het in het mooie witte gaat. Dat het mooi haaah. En dan mijn video begint. Dan pak ik een dip to white. En die plaats ik er gewoon overheen. Met een constant cane er ook weer bij. Omdat er van een muziek naar spraak gaat. En dan zou je zo'n audiotransitie willen doen. Normaal gesproken, als je gewoon je beeld aan het knippen bent, hoeft dit niet. Want dan is dat niet, uh, niet nodig. Dus zag je dat mooi wit werd en ook daarna mooi begin. De reden dat we nu audio hebben toegevoegd is nogmaals muziek naar spraak. Als wij overspringen van normale beelden, is het niet nodig. Dat waardeer ik heel erg. We gaan beginnen in. Wat mooi zou zijn, misschien is dat je hier zo'n filmdissolve kan tussenvoegen. Om op die manier dat het net wat mooier gaat. Ik zit maar hier in één beeld. Dus voor mij lijkt dat nu niet nodig. Maar dit kan je wel doen. Ik raad je aan om al deze effecten even te bekijken. Omdat je dan kan kijken van, vind ik het mooi of niet Zelf hou ik er niet zo heel erg van. Behalve in bijzondere gevallen. En dit is eigenlijk hoe je je video... Knipt en plakt. Vond je dit nou een handige video? Laat dan een duimpje achter omhoog. En vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog achter te laten. Volgens mij heb ik dit nu twee keer gezegd. Maar maakt niet uit. Het kan zijn dat ik te snel ben gegaan. Je moet voorstellen dat ik dit bijna dagelijks doe. En dat dit misschien voor jou de eerste keer is. Dus stel alsjeblieft vragen als je het niet begrijpt. Want dan kan ik het je uitleggen. En dan kan ik daar misschien een aanvulling op geven in de reacties. Of even een aparte video over maken. De volgende keer... Komt er over muziek toevoegen en pop-ups. Dus dat is ook een heel handige video. Ik zou die zeker kijken. En dan zie ik jou de volgende keer weer. Doei!